In deze serie ga je zelf een website programmeren met echte HTML-code in de online HTML-editor voor kinderen. WebTink. Missie 4. Tags en tekst. In de vorige missie heb je eerst je idee voor een site op papier gezet, een WebTink-account aangemaakt en je eerste HTML-code geschreven. In deze missie gaan we meer ontdekken over tags en tekst aan je site toevoegen. Wat heb je daarvoor nodig? In deze missie heb je nodig je ontwerpcanvas en een laptop of computer. Start je browser op en ga naar de Webthing-pagina. Klik op pagina's bewerken. Zoals je in de vorige missie al hebt gezien, werkt HTML met tags. Alles wat tussen een kleiner dan teken en een groter dan teken staat is een tag. Een tag bestaat meestal uit een open en een sluitdeel. Bij body hoort daarom ook een afsluitende body tag. Het verschil is dat de slash aangeeft dat het een sluit tag is. HTML bevat een heleboel verschillende tags. Laten we er eens een aantal bekijken. HTML Deze tag geeft het begin en het einde van het HTML document aan. Head Deze tag duidt de header van het document aan. In de header staat informatie zoals onder andere je paginatitel. Deze informatie is niet zichtbaar op je site. Body deze tag bevat de echte inhoud van je webpagina. H1. H1 bevat de koptekst van je webpagina. H komt voor het Engelse woord voor titel, heading. P geeft een paragraaf in de tekst aan. IMG. Deze tag geeft aan dat er een afbeelding komt. IMG komt van het Engelse woord voor afbeelding, image. Je kunt in plaats van IMG dus ook gewoon image zeggen. En A de tag voor een link. Terug naar jouw HTML-code. We gaan een tag testen. Probeer in plaats van de P en de sluit P eens H1 en sluit H1 te gebruiken. Klik op opslaan en klik daarna op de link bovenaan. Wat is er nu met je tekst gebeurd? Terwijl je dit doet kun je de video even op pauze zetten. En wat is er gebeurd? Precies, de tekst is een stuk groter geworden. Door de HTML-tag van P naar H1 te veranderen, heb je het uiterlijk van je site aangepast. Sluit het tabblad en ga terug naar je code. En verander de h 1 eens in een H3. Klik op opslaan en klik daarna op de link bovenin. Wat is er nu gebeurd? Zet de video maar even op pauze. Nu is de tekst weer iets kleiner geworden. Hè? Sluit nu dit tabblad en ga terug naar je code. We gaan jouw site nu een titel en een welkomtekst geven. Dat doen we als volgt. We beginnen met de titel. Pak je website ontwerpkanvas. Verander beide H3's weer in H1's. En typ de titel van jouw site tussen de H1 en de H1 sluittek. Kijk zo. Klik dan op opslaan en klik vervolgens op de link bovenin. Zet de video maar even op pauze terwijl je dit doet. Nu een korte welkomtekst waarin je vertelt waar je site over gaat en wat je er kunt beleven. Plaats de cursor achter de H1 sluittag Druk op enter en typ het volgende. Zie je dat de WebTink Editor automatisch een sluittek toevoegt? Dat is handig, hoeven we dat niet zelf te doen. Zet je cursor tussen de twee tags en typ een korte welkomtekst voor de bezoekers van jouw site. Deze tekst hoeft niet lang te zijn. Drie à vier regels is meer dan genoeg. Vertel kort waar je site over gaat en wat je er allemaal kunt doen. Als hulp hierbij kun je natuurlijk je ontwerp gebruiken. Maar voordat we dit doen, een belangrijke tip omdat jouw site straks openbaar is voor iedereen op het internet, is het verstandig om geen persoonlijke gegevens op je site te zetten. Deel bijvoorbeeld niet je achternaam, je adres en woonplaats, je leeftijd, je telefoonnummer en natuurlijk je inlognaam of wachtwoord. Wat wel kan is je voornaam of een nickname of een e-mailadres. Denk er wel aan dat als je een e-mail van iemand ontvangt, je altijd voordat je antwoord de mail aan een volwassene laat lezen. Dan kunnen jullie samen een geschikt antwoord bedenken. Als je je tekst hebt ingetypt, klik daarna op Opslaan en vervolgens op de link bovenin. Zet de video maar weer op pauze, terwijl je dit doet. Gelukt? Goed gedaan! Je hebt je vierde medaille verdiend! In deze missie hebben we een heleboel verschillende HTML-tags ontdekt. Je hebt een titel geschreven tussen de H1-tags en een welkom tussen de P-tags. In de volgende missie heb je een telefoon of tablet nodig waarmee je een foto kunt maken. Je mag ook nu alvast aan de slag gaan. Maak een mooie foto die past bij je site. Sla hem op op je computer en zorg dat je hem de volgende missie bij de hand hebt. Mocht je een vraag hebben, kun je die altijd stellen via mail, Facebook of Instagram. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Tot de volgende missie.